Welkom bij onze eerste aflevering van Christmas Cooking with me, Santa. Vandaag gaan we heerlijke gingerbreadkoekjes maken. Maar wat heb je daarvoor nodig? 450 gram bloem, 150 gram bruine suiker, 85 gram boter op kamertemperatuur, 3 theelepels bakpoeder, 2 theelepels vanille-extract, een mix van kruiden, waaronder gemberpoeder, Kruidenmengeling voor gingerbread, kaneel, zout. Maar je hebt ook nog een ei nodig op kamertemperatuur. En vooral, niet vergeten, 180 gram heerlijke stroop. Laten we eraan beginnen. Klop de boter en suiker op. Voeg dan het ei en de vanille toe. Voeg de stroop toe en klop verder. De stroop zal ervoor zorgen dat de kleur verandert naar een diepe goudbruine kleur. Neem dan een nieuwe kom en meng de bloem, het bakpoeder en de kruidenmengeling samen. Voeg dit nu gedeeltelijk toe aan het eerste mengsel. En blijf roeren, roeren, roeren tot een mooi homogeen geheel. Wikkel huishoudfolie rond het deeg en plaats het voor minstens twee uur. In de koelkast. Rol daarna het deeg uit tussen twee velle bakpapier. Zo kleeft het niet aan de tafel. Snijd de gingerbread mannetjes uit het deeg en plaats ze op een bakplaat, jawel, met bakpapier. Bak de koekjes 12 tot 14 minuten in een voorverwarmde oven op 190 graden Celsius, maar dat is echt heel erg warm. Werk tenslotte af met glazuur naar keuze en volgens je eigen smaak. Mmm, heerlijk smullen.